Heel mijn jullie hebben gezien aan die titel in. Vandaag ga ik je uitleggen hoe je snel de 100 abonnees aantikt. 5 tips, je weet het toch. Want ik had een paar maanden geleden deze video's gemaakt. Deze twee video's van de 500 en de 1000. Veel mensen hebben gevraagd om Maak eens eentje van de 100. En hey, ja, well, yeah. we zijn er boys. Voor mensen, vergeet niet te liken, te abonneren. Doe je dat niet, het van mij. En uh, laat even in de comments achter of jullie vaak deze ja, tips willen zien en voor de mensen over de giveaway we gaan woensdag pas de winnaar bekend maken voor de mensen we gaan niet te veel praten we gaan gelijk beginnen na de intro na de intro je weet toch I so. voor de mensen we zijn bij tip 5 en tip 5 is toch wel een belangrijke want ja als je 100 abonnees wilt aantikken, moet je kanaal al er goed uitzien. Voor de mensen, een voorbeeldje. We gaan even naar mijn eigen kanaal. Je weet toch. Hups. Uh, ja. We zijn bij mijn eigen kanaal voor de mensen. En je ziet gewoon ja, een banner, een profiel, thumbnails. En het belangrijkste wat ik vaak zie, zeg tegen, tegen mijn kijkers. Ook bij kanaalbordel. Deze. Dit is gewoon echt belangrijk. Je moet een beschrijving hebben. Ik heb gewoon meer... Korte, maar een paar maanden of een paar jaar geleden had ik gewoon een grote beschrijving waar ik eigenlijk veel dingen over me zei. De kijkers die kennen me al een beetje van instaan, want ja, je moet ook wel. Ah, ik van de volgende tip zeggen, ga niet van praten. Mooi, je kanaal moet er goed uitzien. Dat is het goed. Thumbnails. En uh, abonneren, ja, want ja, als je wilt dat kijkstokje gaan abonneren, moet je ook een leuk kanaal hebben en een leuke sfeer. Want dat zeg ik heel vaak tegen veel andere mensen. En veel mensen die die tips hebben gekregen bij kanalen of bij mijn live streams, hebben die tip ook genomen. En ze hebben dat gebruikt. En ja, en je ziet, ze hebben een aantal abonnees kunnen pakken door dat. Voor de mensen, we gaan nu naar tip 4. Yeah, yeah, tip 4 is sowieso socials. Socials bedoel ik Instagram, TikTok Facebook, ik weet niet, ja, Facebook zou ik je niet aanraden Maar mooi, TikTok, Instagram of Twitter Dat zijn toch wel de dingen die je moet hebben Naast YouTube, want ja Als jij wil dat je kijkers achter de schermen in de gaten Wil houden, bijvoorbeeld ik gebruik meeste Instagram, kan ik even laten zien voor de mensen Mooi, even snel switchen Je weet toch, mooi Instagram, volg me zeker Erop, want we hebben bijna de 3500 volgers, gaan super dik op insta, zoals laf naar met jullie maar voor de mensen, ik raad je aan, voor de mensen waar een google translate gebruik voor de witte achtergang, boy, ik wil zeggen, gebruik aantal socials show ik kan ook alle drie, vier of andere socials show die nog een beetje groot zijn dat zijn dan toch de twee socials show waar ik gebruik, instagram en tiktok, voor de mensen instagram is toch het meeste, want ja, daar plaats ik veel achter de schermen je weet toch, achter mijn tele, ja toch boys, like abonneren, je weet toch, volg me even op insta en uh, ja, maar dat zijn wel de, de belangrijke tips ja, om snel de 100 abonnees aan te denken. Voor de mensen die afvragen van Adam No, werken deze tips? Deze tips heb ik zelf gebruikt toen ik begon met YouTube. En ja, ik heb best wel verder gemaakt. Ik ja, bijna al 10k. Dus voor de mensen, dit zijn hele belangrijke tips. En uh, ja, maar we gaan nu naar tip 3. Ja! Yes Voor de mensen, deze tip is heel belangrijk. En deze tip is eigenlijk nooit gezegd in mijn video's. Deze tips wist ik ook niet zelf. Is het belangrijkste. Blijf kijken naar de camera. Ik weet, soms zie ik het ook niet. Maar dat is echt een belangrijk tip. Want ja, je kijkers die naar je video kijken, die moeten een beetje aangesproken worden. Dus als ik nu naar die camera kijk, dus hier. Je hey, weet toch. Ja, maar ja. Dat is toch wel de belangrijkste tip. Ik wist dat ook zelf nog nooit. Eerlijk gezegd, ik deed het wel. Soms, soms kijk ik even naar daar. Maar ik moet meestal naar de camera kijken. Voor mensen, dit is ook een tip voor mijn eigen, maar ook een tip voor jullie. Kijk naar de camera als je iets aan het uitleggen bent zoals nu. Voor mensen, dat is een heel belangrijke tip. Dat zie ik niet heel vaak bij andere kleine YouTubers. Dus uh, ja, het is een belangrijke. Kijk naar de camera. Je moet ook je kijkers niet bannen maken. Je weet toch. Praat er niet veel We gaan nu naar tip 2. En tip 1 e is toch wel de belangrijkste boys, en dat is wel de grote fout Waar veel mensen blijven doorgaan met YouTube en dan stoppen ze opeens Moim, praten niet veel, check het Ja yes, sir. We zijn bij tip 2 Tip 2 is een hele belangrijke. voor de mensen je moet even naar je YouTube uh, Ja, YouTube youtube studio zo kom niet met mijn woorden dan ga je naar instellingen en dan ga je naar kanalen en dan zoekwoorden zoekwoorden het zijn heel belangrijke woorden die je eigenlijk in je kanaal moet toevoegen bijvoorbeeld ik heb een paar jaar geleden upload ik de roblox nou ik heb roblox toegevoegd ik moet eigenlijk dit ook echt allemaal aanpassen want de dingen die zijn niet meer realistisch of allez, die werken niet meer heel goed Bijvoorbeeld hè. Uh, voorbeeld. Sam73 heb ik ooit een video over die man gemaakt en toen heb ik deze bij mijn zoekwoorden gedaan en je kwam ook snel mijn kanaal tegen en de video ook, snap je? Dus voor de mensen, als jij bijvoorbeeld Minecraft video's maakt, als jij hier Minecraft Survival erbij toch is de kans niet heel groot, want ja, maar je moet wel... De kans is er wel dat mensen die video gaan tegenkomen, dat kan ik je wel zeggen. Dat is sowieso, maar... Want ja, veel mensen spelen ook Minecraft. Ervan, maar als jij bijvoorbeeld speciaal content doet. Bijvoorbeeld. Eh, ik, ga, ik geef 10 euro weg aan mensen. Als je dat hier zal toevoegen, kans groter dat je dat, dat je dat ze je kanaal vinden. En voor de mensen zijn ook andere instellingen. Ik raad je echt aan als je een, uh, content verwijderen nee, nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen, boys. Dat gaan we niet doen. Nou, dat zijn wel de benadrijke dingen die je eigenlijk moet toevoegen. Om, om ja om echt bijvoorbeeld uh, live te gaan. Een video. lang dan is dan 15 minuten moet je echt allemaal dingen uh, ja, registreren. Ook live te gaan snap je, dus voor mensen dit is wel echt een belangrijke tip die ik eigenlijk ja, moet geven aan veel mensen want veel mensen die eigenlijk beginnen met YouTube die weten niet hoe ze die shit moeten fixen dus echt waar boys, ga gewoon naar je instellingen bij YouTube studio, instellingen kanalen, en dan moet je even deze dingen allemaal gaan uh, regelen, aanzetten en geloof mij, als je dat gaat aandoen boys voila, dan ga je ook wel meer motivatie krijgen want ja je weet oké, okay, alles is goed alleen nu de abonnees moeten binnenkomen dan ga je dat jou uitleggen hoe je dat kan dat je een beetje gaat opvallen in de YouTube community er is één YouTuber die ik wel ken goed en die die stappen wel heeft gedaan mooi, we gaan niet te veel praten boys, we gaan nu naar tip 1 als Pipes ja toch, ja toch type, waar eigenlijk alle YouTubers in het begin zoveel motivatie hebben en op een tijdje gaan ze stoppen, want ze zien geen views en abonnees binnenkomen, wallah boys is echt een tip voor heel veel mensen als je begint bij YouTube, ga bij andere mensen commenten, ga bij die persoon commenten bij die andere, en deze tip veel mensen hebben het misschien gehoord van andere mensen. Die het ook hebben gedaan. Geloof me, ik ken er al een paar mensen. Snap je, die dat hebben gedaan. In deze YouTube-community waar ik nu zit. En die zijn best wel groter geworden. En daarom raad ik jullie aan. Voor alle mensen die gaan beginnen met YouTube. Ga je bij andere YouTubers commenten. Voilà. En sinds ik dat heb gezegd een paar jaar geleden. zijn ook veel mensen die zijn bijgekomen in deze YouTube-community. Hebben die tips aan mij aangenomen. Je weet toch. En dat is toch het belangrijkste. Want ja, ik geef graag tips aan andere mensen. Waarom? Er zijn mensen die geen tips naar... Alleen naar hun, hun kijkers of andere YouTubers die gaan beginnen. en Dat vind ik vies, We moeten elkaar gunnen. Snap je wat ik bedoel? En dat is echt een tip die ik iedereen wil geven. Ga bij andere mensen commenten. Of bij mij bijvoorbeeld. En dan kom ik misschien bij jou terug. Kijk ik jouw kanaal. Denk ik denk, hey, iTunes, hey, goed kanaal. Ik ga misschien abonneren. En zo werkt het systeem van YouTube. Dit systeem is al 10, 8 jaar of 7 jaar bestaat. Systeem. En nog veel mensen weten niet hoe het werkt. Ik zit al best wel in deze community, dus ik weet hoe eigenlijk je deze en deze moet doen. Dus voor de mensen, dat is een hele benare tip. Voor de mensen, ik hoop dat jullie deze video hebben genoten. Vergeet alsjeblieft niet te liken. te Abonneer voor meer tips. En laat achter welke tipvideo's dat jullie willen zien. thumbnails misschien. Of uh, hoe ik mijn video's edit. Voor de mensen, ik hoop dat jullie hebben kunnen genoten. Voor de mensen, hoe meer tips. Ja, hoe meer tips jullie willen zien. Like en abonneer. Goed, we hebben. Me. Yeah, tchau, boys.